In een hindoe geschrift lezen wij De Allerhoogste Heer bevindt zich in ieders hart, o Arjuna, en bestuurt de omzwervingen van alle levende wezens die zich als het ware op een machine bevinden die gemaakt is van de materiële energie. O afstammeling van Bharata, geef je volledig over aan Hem. Door zijn genade Zul je transcendentale vrede vinden en het Allerhoogste Eeuwige Koninkrijk bereiken? In een boeddhistisch geschrift lezen wij: Er is zelf en er is waarheid. Waar het zelf is, is de waarheid niet. Waar de waarheid is, is het zelf niet. Het Zelf is de vluchtige dwaling van Samsara. Het is persoonlijke afgezonderdheid en de zelfzucht die nijd en haat verwekt. Het Zelf is het verlangen naar genot en begeert naar ijdelheid. De waarheid is het juiste begrip der dingen. Het is het blijvende en eeuwig durende. het ware in ieders bestaan, de gelukzaligheid der gerechtigheid. In een geschrift van Zarathustra lezen wij Voor wie U zoeken, o Heer, openen zich in deze wereld rijke perspectieven. Voor hen verandert het aanzijn der aarde totaal. Van een oor der ongerechtigheid wijzigt ze in een domein van zaligheid, waarin men zijn goede intenties ongestoord kan realiseren, omdat die intenties geïnspireerd worden door het licht der waarheid. Mogen dit licht ons bewustzijn verlichten. In een Joods geschrift lezen wij: O alle dorstigen, komt tot de wateren en Gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt.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 opdat uw ziel leven. In een christelijk geschrift lezen wij Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank om mij die geen vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rijn, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij gelijk ik in u. Evenals de rang geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als gij niet aan de wijnstok blijft, zo gij ook niet, indien gij niet in mij verblijft. Wie in mij blijft gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. in een islamitisch geschrift lezen wij bij de zon en waarmee hij schijnt en bij de maan wanneer hij hem volgt en bij de dag wanneer hij wordt belicht en bij de nacht wanneer hij alles bedekt en bij de hemelen bij wie hem zo hoog heeft gebouwd en bij de aarde bij wie hem zo wijd heeft gemaakt en bij de ziel en bij wie hem heeft gevoed. Geluk heeft degene die de ziel rein houdt. In een mystiek geschrift lezen wij Voller maakt u me met iedere dag, mijn liefste. Dieper delft u in mijn hart dan de diepte der aarde. Hoger verheft U mijn ziel dan de hoogste hemel. Leger en voller maakt U me elke dag. Wijtser maakt U me dan de uiteinden van de wereld. Mijn armen breidt U uit over land en zee, zodat ik oost en west omvat. U maakt mijn vlees tot vruchtbare bodem, verandert mijn bloed in flietend water. En kneed, dat weet ik, mijn klei tot een nieuw heelal.